Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. God heeft mij uitgekozen om een spreekbuis voor hem te zijn en zijn woord te onderwijzen. Mensen luisteren naar mij omdat God mij gezalfd heeft om voor hem te spreken. Het is een onderdeel van zijn bestemming voor mijn leven en Gods zalving zal op iedereen zijn waar hij doorheen kan werken. Dat geldt ook voor jou. Wie gebruikt God? De Bijbel zegt dat hij de onwaarschijnlijke hiervoor uitkiest. Hij gebruikt alledaagse, gewone mensen als jij en ik. Toen ik begon met het Evangelie te prediken, wezen een aantal vrienden van mij, mij af. Zij vonden dat ik het niet moest doen, omdat ik een vrouw ben. In feite vertelden ze mij dat ik het niet kon. Maar ik deed het omdat God mij zei dat ik het moest doen en ik vertrouwde erop dat wanneer hij zei dat ik het kon doen, dat ik het dan ook zou kunnen. Hetzelfde geldt voor jou. Als je bereid bent om voor een ongewoon doel dat hij in jouw hart heeft gelegd te gaan, dan kan God iets heel bijzonders door je heen doen. Elk gewoon iemand kan machtig door God gebruikt worden. Je moet alleen geloven dat Hij je kan gebruiken en moedig genoeg zijn om de doelen of visioenen die Hij in je hart legt te omarmen. Je bent uitgekozen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, omdat U mij hebt gekozen, zal ik niet twijfelen aan de bestemming die U voor mij heeft. Dank u dat u mij een doel hebt gegeven. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.